In de vorige film heeft mijn collega Minke de eerste vijf stappen doorgenomen die je helpen om het beste CRM-pakket voor jou te kiezen. In deze film behandel ik de laatste vijf stappen. Stap 6. Maak je data schoon. Het nieuwe CRM-pakket moet natuurlijk voorzien worden van data. Anders heb je er niet zoveel aan. Zo'n overstap is natuurlijk een uitgelezen moment om de hele dataverzameling door te lichten. Denk hier dus goed over na. Een snelle oplossing resulteert vaak in een systeem dat niet soepel werkt. Stap 7. Keuze leverancier. Welke relatie wil je met je nieuwe CRM leverancier? Doet deze eenmalig zijn kunstje of heb je liever een partnership? En ga je het pakket zelf beheren of wil je dat jouw leverancier dit uit handen neemt? Vraag altijd om referenties en ga daar op bezoek. Zo krijg je een goed beeld van de manier waarop een leverancier werkt. Stap 8. To cloud or not to cloud? Een oplossing die niet in de cloud werkt is eigenlijk niet meer van deze tijd. Maar kijk hier wel naar. Het zegt namelijk iets over de toekomstgerichtheid van het CRM pakket. Stap 9. Integratie, updates en upgrades. Ook na de integratie van een CRM-pakket moet je budget reserveren voor bijvoorbeeld upgrades of een servicecontract. Neem deze ook mee in de vergelijking, maar doe het wel eerlijk. Wanneer leverancier A een full servicecontract aanbiedt en bij leverancier B moet je alles zelf doen, dan zal leverancier B vanzelfsprekend een stuk goedkoper lijken. Maar de extra IT'er die je op je loonlijst moet zetten moet je dan natuurlijk ook meetellen in de vergelijking. Stap 10, de financiën. Bekijk bij het vergelijk een prijs altijd in zijn totaliteit. Is het een vervanging van een systeem of ga je van verschillende systemen naar één geïntegreerd pakket? Dat laatste lijkt kostbaar, maar reken dan wel de kosten van andere pakketten ook mee. Dat zijn investeringen die je in de nabije toekomst namelijk niet meer hoeft te doen. Deze stappen en de vorige stappen hebben we uitgebreid uitgewerkt in een whitepaper. Download hem snel!